Het is vandaag zaterdag, ik heb zo'n lessen aan Blondie. en ik ben er nu al op zaterdag. Ik kan mij niet ronder, want dan is het te rond en achter de teugel. Je moet hierin even wat lager. Eigenlijk mag de hoofd op hetzelfde niveau blijven, alleen dan lager. Anders dan doet ze zo iets zou die pin naar de doen. Daarom is het belangrijk om met je kuip aan te vullen, want als je dat niet doet, dan doet ze die keer op de borst. Maar je wil vragen of ze wil zakken en dan met je kuip erbij zeg je meteen maar wel naar voren. Ja, naar beneden en naar voren, die neus. Ja, lekker zitten, lekker zitten. En dan je navel mag je een heel klein beetje naar binnen toe. Dat je onderrug en je binnen de beweging van het zadel voelt. Goed zo. En hetzelfde als met het springen van de week. Dat je kuit vraagt of ze een grote galop komen. Ja, dat ze haar lichaam gebruikt. Goed zo, heel mooi Tess. Heel mooi Tess. En je bent zo in contact met haar, met je kuiten en je ringvingers. Dat al komt zijn een heel klein beetje terug in de galop. Of al doet ze een heel klein beetje haar hoofd naar omhoog. Dat je dat met een hele kleine snelle hulp op kunt vangen. Kijkt je heel erg een beetje naar ons. Ja, kuiten bij je als je daar ze gaat maakt. Het doet zo heel mooi. Zo van de hand van hem. En dit, hè? Dus je bent heel met je kuiten en je teugels ben in contact. Niet sterk, maar in contact. Dat Dan komt ze iets omhoog kun je dat kan personiseren. Of dan maakt ze zich iets sterk. Iets op de Ja, heel goed. Dus als ze veel zat meteen weer Dus links mag wel in contact zijn, maar niet meer als rechts. Ja! Ja! Als er maar iets omhoog komt, dan het wel echt er... uh, Boris zijn we natuurlijk verloren aan de Coliek, maar ik had via, tenminste toen ik Coliek kreeg, had ik gelijk aan Hilde van Vitalstel gevraagd waar we door gesponsord worden. Of zij iets tegen maag- en darmpijn wilde opsturen. Dat had ze ook gedaan. Helaas is dat verborgen natuurlijk te laat. Dus dat is echt vreselijk. Maar het we hoorden van de dierenarts ook dat het een beetje een koliektijd is. met de wisseling van het seizoen. Dus nu hadden we bedacht dat we de paarden van Steven Daan. en onze eigen paarden. maar op het product van Vitalstel gaan zetten. En zo voorkomen we misschien koliek. Of dat echt zo is, dat weet ik niet. Maar we hebben het spul toch en het kan nooit kwaad, het is fijn voor maag en darm dus een beetje doorspoelen, laten we het daar maar ophouden en ze krijgen natuurlijk ook wormenkuren in deze periode dus misschien helpt het om de boel een beetje ja, beter te maken zo, inmiddels heb ik spullen binnengehaald ik heb dus de gastro complex dat is dat spul dat voor maag en darm is en dat is eigenlijk voor Boos bij aansingelen, luchtzuigen, kribbenbijten, onrustig op stal en minder werklust. Hebben al onze paarden niet, dit was dus eigenlijk voor Boris. Maar um, ja, we gaan het ze toch geven, al is het maar voor ons eigen gevoel. En dat het een beetje helpt bij de darmen om die, en de maag om die goed te houden. Want ik wil niet nog een paard met koliek en ik weet dat je er niks aan kan doen. En toch wil je er wat aan doen. Suplesse dus siroop is voor Roontje, die doet het daar heel erg goed op. En ook Immuunboost, die is dan een krachtige opkikker voor verhoogde weerstand, voor een sterk immuunsysteem, houdt de weerstand op pijl. Ik weet niet of coliek en weerstand iets met elkaar te maken hebben, maar baat het niet, dan schaadt het sowieso niet. Het is zondag vandaag en we gaan foto's maken in het uiterfbos en dan gaan we herfstfoto's maken. Normaal zijn we dan niet op stal, vandaag wel. Vooral Tessa niet, want Tess die had huiswerk, moest een broek naar de brengen en nog meer van de ellende. Dus nu moet ik Tessa taken overnemen, daar ben ik niet heel goed in. Normaal doet ook iemand anders het, die ons helpt. Dat is of Elisa of Francis die dan een paarden in de molen zet en dat soort grappen. Maar nu dus niet. Het resultaat is een zuiknaamte broek. Tada. Hele vieze paarden. Want ik heb zin in verkeerde producten gezet, natuurlijk. Dus nu moet ik ook al die hoefjes gaan doen. Maar goed, volgens mij heb ik aardig mijn best gedaan. Ik heb de hapjes gedaan, ze hebben in de molen gestaan. Vanmorgen zijn ze natuurlijk al eruit geweest. En ik ga nu hoeven schoonmaken, dan ga ik ze op stal zetten. En dan mag ook ik weer naar huis. Natuurlijk missen we Boris wel. Het geeft wel een naar gevoel om niet naar zijn box te lopen. En eventjes te checken hoe het met hem is. helaas zo gaan we hier weer. Uh, ik mag naar huis toe, dus ik ga in de auto en dan mag ik ook nog plaatschapjes doen. Ja, het is echt mijn dag vandaag. Nee hoor, vind is niet erg. Het is ook best leuk. En vandaag heb ik puppies gekeken, ja. Het gaat nog heel lang duren hoor, maar het is wel heel leuk om te kijken uh, vanuit welke moeder en vader wij misschien volgend jaar wel een pup krijgen. Dus dat is heel erg leuk. Voor nu ga ik naar huis. Morgen een nieuwe dag. Ja, het is vandaag, woensdag, als het goed is. En ik heb vandaag les met Blondie en met Corona. Oh, je ziet zit heel lekker hier. Ik ga eerst heb ik privéles van Daan met Blondie en dan daarna heb ik een groepsles. Ik ben na de Corona alles weer rustig een beetje aan het oppakken. Ik ga vandaag test voor de tweede keer les geven. Vandaag is niet mijn beste dag. Ik ben heel duizelig en hoofdpijn en uh, een beetje draaierig. Dus zoals uh, elke keer nu als ik na de corona lesgeven ga ik lekker in de hoek zitten met een dekentje over me heen. Dat ik het warm heb en dat ik uh, niet te veel verder inspanning hoef te leveren. Tessa die is al lekker aan het losrijden. Vorige week zaterdag hebben we gelest, daar was ik echt heel tevreden mee. We hadden hele mooie ontspanning en verbinding aan twee teugels. Dus ik hoop dat we dat vandaag weer kunnen krijgen. En als we dat hebben kunnen we daar natuurlijk weer een stukje verder mee. Door daar ook figuren en misschien een stukje zijwaarts aan mee te pakken. En moet voelen dat dat rechteroor eerst naar beneden is. voordat je de linkermondhoek doorvraagt. Want als ik dan zo naar je kijk. gaat eigenlijk jouw linkerhand steeds een beetje vragen los. vragen los, vragen los. Doe dat. Je, dat mag best. Maar zorg dat je niet te veel in je hand doet. maar juist meer in je vinger. Ja. En zeker als ze aan links sterk is. of als links haar sterkere kant is. komt dat vaak omdat zij dan net niet genoeg om je binnenbeen gebogen is. en aan je buiten teugel. Dus het is voor jou heel belangrijk, je hoeft hem niet op te jagen aan je binnenbeen. Maar dat je wel goed voelt dat je reactie krijgt aan je binnenbeen. En dat je die energie die jouw linkerbeen erin stopt, dat je die wat naar beneden vraagt. Of opvangt aan je buitenteugel. Dus dat je niet gas geeft zonder iets te doen of juist hem tegen te houden. Maar dat de energie die jij vooral met je linkerbeen nu erin stopt, dat je die aan je rechterteugel kunt gebruiken. Bedienen. Zo, ja, let op die linkerhand. Hè. Dus kijk af en toe ook even naar je handen, wat die aan het doen zijn. En het mag van mij iets rustiger. Want ik zie dat ze een beetje strak is in haar lijf en snelle passen maakt. En ik zou het liefst willen, ze hoeft niet, we willen niet zozeer dat ze harder gaat met kleine passen, maar we willen dat ze naar voren gaat met grotere passen. Dus als jij voelt dat ze zich eigenlijk strak maakt, harder gaat en alleen maar snelle passen maakt, dan mag je zelfs een heel klein beetje terug. En wat je een beetje kan doen om haar nog een beetje meer in haar lijf te trainen, is steeds een beetje voor naar de binnenhoefslag sturen en dan ietsje wijken voor je binnenbeen. Maar doe dat naar de binnenhoefslag op een slimme manier. Dus kom uit de hoefslag, nu ga je bijvoorbeeld naar de binnenhoefslag sturen en dan een stukje wijken. dan kun je vanaf de kaak weer naar de binnenhoefslag sturen en dan kun je je weer een stukje naar de hoefslag toe wijken. Ja, en heel goed gedaan. Ja, dan kun je hier weer een stukje wijken. Dus dan kun je zelfs op een volte zou je drie vier keer kunnen wijken. Dus ga niet op het rechte stuk naar de binnenhoefslag sturen, maar juist op het moment dat je een bocht inrijdt, dat je eigenlijk je bocht ietsje eerder instuurt en daarna mooie bocht doorwijkt aan je binnenbeen. Heel goed. Ja, en let op dat ze niet hard met snelle pasjes gaat, hè. Goed, als je dat voelt, een beetje trager, lichter rijden, je lijf iets meer ontspannen en een beetje wijken voor je binnenbeen. En niet eens zozeer omdat we willen wijken voor een tien, maar we willen alleen voelen dat we bij de singles ze wat naar buiten kunnen duwen. Ja, en als ze lager wil, dan mag dat. En dan ga je zo hier even hand veranderen. Laat ze maar zakken. Zo, ja. Tussen twee teugels houden. Ontspan jezelf. Hartstikke Goed. Zo, ja. Heel goed. Ont ja, en blijf mooi in balans op die ballen van je voeten, hè? Yes. Ik heb net les gehad samen met Blondie zoals je al gezien. Het ging echt heel erg goed. mijn moeder zegt dat ze begon te dansen. Ik wil gewoon even lekker dansen. Tess is lekker aan het losrijden. Ik heb een parcoursje gebouwd. Ik heb tegen Tess het net al gezegd. Uh, we hebben hindernissen die allemaal vanaf twee kanten gesprongen kunnen worden. Dus zowel zo als zo. Ja, dus Tess mag zelf haar parcours verzinnen. We gaan natuurlijk eerst eventjes losspringen en zo. Maar daarna mag Tess zelf een parcours verzinnen. En dan gaan we kijken hoe ze dat doet. Draai je Tess. Maak het jezelf niet moeilijk door met te rijden. Dra Als je draait, dan vraag je van het lichaam een beetje buigen. En je kan ook hier tussendoor. Hè. Kijk hier grote achterlezen naar en naar rechts. Zo. Zo los in. Twee tussen. Tussen die te houden. Daar, en die ontvanging van de vragen. Goed zo. Soepel zitten. ontvang. De eerste keer mag dat hè? De tweede keer niet meer. Heel mooi, Tess. Heel goed. In balans blijven zelf. Dus niet lukt heel veel overduiken. Probeer eens als je naar de sprong rijdt naar het plafond te kijken. Voordat <lacht> je, je daar midden even overduid? Ja. Ziet je wat ik zelf ook heel veel deed. Kijk naar het plafond. Oeh, super! super. Alleen nog één keer zo. En dan nog even staan. Kijk mooi waar je naartoe gaat. Dat is een parcours in je hoofd. Nee, heb je drie van opgeproken. Drie? Ja. Waar ga je aan denken onderweg? Waar ga je aan denken onderweg? Niet te hard. Ja. Niet te veel zitten. Let op. Ik hoor vooral het poortje niet. Oh. Onze hersenen snappen het niet. Meer drugs. Nog belangrijker, wat heb je voor en na de hindernis nodig? Nee, nou ja, ook wel, maar wat moet je doen voordat je naar een hindernis kan? Ja, joh, ja, ik dacht controle. Die hadden we al. Oh. We hadden nog een gecontroleerd tempo. Wat? Oh, niet, niet met de schouders. Wat zei je? Met de schouders sturen. Ja, en je wendingen. Zorg dat je wendingen kloppen. Goede bendingen wendingen rijden. Goede bendingen rijden, het goede tempo en in balans. Dan is uh, het terrein aan ah, nee. u. de tijd. Moet je naar vol te rijden, geen probleem. Heel erg mooi. Kwalitatief Goed. Weet welke kant je op gaat. Okay. Controle maken. Rust in je eigen lijn. Ja. Komt een beetje door de flits. Ja. Daar schrok ze een beetje van. Want ze kwam Sorry. en toen dacht ze, ho, wat de fuck? Het ging goed, dus ik dacht, ik ga er nu even geen aandacht aan besteden. Uh, ja? Nee, naar deze. Ik ga eigenlijk naar rechts toe. Ja. ja. Oké, okay. en let op. Als je naar die bruine wil, het is best een korte draai, hè? Ja, dus zorg dat je niet stuurt als je bij de A wilt afwenden. Maar eigenlijk weet jij, voor de K ben je al bezig met wenden. Anders wordt er te veel stuur aan je binnen Zal hetzelfde je nog een keer doen? Goed zo. Wacht op de sprook. Goed zo. Recht is. Heel goed. Mooi. Goed. Daar weer controle. Zo, ja. Oeh, wachten, wachten. Goed, zo. Heel mooi gereden. Beter, hè? Uh, naar die bruine, dacht je toen dat er het een barrage was? Naar die bruine? is zo. Nee, naar die bruine. Waarom oh, je dat? Als je het een barrage bezig. Terwijl je kan helemaal bij de A afwenden. En je kan helemaal rechtuit tot aan de C. Dus dan ga je eigenlijk zitten haasten. Voor niks. Dan ga je korte wendingen zitten rijden. Terwijl je eigenlijk alle tijd hebt. Heel erg leuk dat jullie gegeven geeft me deze week. Doe een duimpje omhoog als je me leuk vindt. Abonneer je op ons kanaal. En als je toch bezig bent. Klik het belletje. Het belletje in Zuid-Hijsland is heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag morgen bij een zondagvideo.